Hallo en leuk dat je kijkt naar deze video. Vandaag ga ik weer een Playmobil set openmaken. En ik, ben, ik heb hem al gezien en ik vind het zo leuk. Het is een klein stadje met een trailer, een auto en ik vind dit pakket super. Nou, laten we hem dan maar gaan openmaken. Even kijken waar de opening zit. Hebbes. Ja, Oh ja, gelukt. Nou, het eerste wat ik zie is al gelijk de trailer. Nou, een stukje van mijn trailer. Ik hier de bovenkant. Dan hebben we een. Even kijken op de doos bovenkant van het stalletje dan hebben we de auto en hebben we allemaal kleine stukjes en natuurlijk de gebruiksaanwijzing. Nou, laten we maar beginnen met de gebruiksaanwijzing. Dan hebben we hier de gebruiksaanwijzing. Ik zie hier dat we beginnen met het stalletje, daarna de auto. En dan de trailer. En dan de boom. Ik zie hier allemaal stickertjes. En ook nog een klein boekje met allemaal dingetjes van Playmobil. Nou, zullen we maar even gaan kijken hoe we het moeten beginnen. Nou, de eerste stap is het stalletje te maken. Ik heb hier een stuk. Waar ik wel dit een beetje op Alles eruit. Dan hebben we hier dit stuk en we hebben hier een geel stukje, die, moet, die hebben we ook nodig zo te zien en witte palen hebben we ook nodig. Eerst een paal. Dan zeg ik hier dat we een klein geel dopje erop moeten doen. En ook deze. Ja, ik zie je de geel dopjes? Een geel dopje. En dan moet dit kantje zo naar boven. Moeten we deze erin doen? Nou, hij zit erin. Dan moet die aan deze kant zo. maar ah, die zetten we dan nog eens neer. Dan pakken we een andere. Ik hoop dat ik hem goed heb gedaan. Ik heb het andere gele dingetje. Die doen we dan in. Zo. En die moeten we dan als het goed is aan de zijkant klikken. Zo. Dan de andere Tada. dan gaan we naar de naar dit moeten we. Een stuk eraan maken. Deze. Die moeten we in de. Die moeten we hierin doen. Die. En. Die. Nou, zit erin. Ik vind het al een beetje op een stalletje lijken. Dan moeten we nog een keer de witte paaltjes doen. Dan gaan we twee gele dingetjes pakken. Die gaan we dan. Weer in doen. Dan moeten die in het onderste dingetje en die moeten dan hier. Struikten. Kijk, hier zit een gaatje. En hier zitten twee van dus die dingetjes. Dus dat kan er zo in. -da. Dan moeten deze kleintjes zo kleine stukjes. Die hierin. En je moet hier een. En dan moet je die andere pakken En twee. Dan moeten deze kleine stukjes eraan. Aan deze kant. Eén. En... Dan gaan we verder in het volgende blad zijn. Dan, moeten we nu het dak, dan moeten we nu het dak erop gaan zetten. Die moet op alle vierde puntjes, want er zitten ook hier kleine gaatjes in. En dat past precies hier. Die er Dan moet dit een beetje doorzichtige tientje erop. Nou, dit is dan de stal tot nu toe. Kijk die Dan gaan we nu verder met de auto. We moeten beginnen met het voorstukje. Die komt er zo op zitten. Die zit. Dan ga ik op. Dan hebben we hier de wielen. Nou, die komen later pas. Dan moet ik nu op zoek naar het kentekenplaatje. Oh, die hebben we hier verbonden. En daar moet dan weer een stickertje op. We hebben drie stickertjes en dan moet deze erop. Eerst even kijken hoe die erop gaat. Dat gaat er zo. Op, dus dan zetten we hem zo weer. Dan moeten we die op de auto neerzetten. Dan moet ik hier ergens naar weer vinden. Nou, van de stickertjes nummer 4. Die moet boven het kentekenplaats. Dan gaan we naar de achterkant toe. De rode legjes zitten er al op. Dan moeten we hier van alles gaan plakken. Dan beginnen we met nummer 5. Die moet hier. Dat is een lijntje. En dan moeten we het kentekenplaat ook aan de achterkant plakken. Die moet hier. dan zijn we hiermee nu klaar. Dan gaan we naar de volgende bladzijde. Dan gaan we nu de, de wielen in elkaar zetten. Dus is een wiel. Dit stukje. Het gaat er zo in. Nou, want dus heb ik ook al, al de wieletjes gedaan. Dan moeten in die van de trailer zo'n klein dingetje. En in die van de auto... Moet een groot dingetje. Dus deze is van de auto. Daar doen we deze in. Oh, er wordt een wieletje teruggeschoten. Dan hebben we nu drie wieletjes voor de auto. Dan hebben we de vierde vinden. Is de weer? Nou. Hier zijn de wielen. Voor de auto. En dan voor de trailer. Daar moeten deze klein dingetjes in. Ik kan hier indrukken. Struk. Dus en nog een keer. Nou, en zijn de wieltjes gedaan. Dan moet er nog een zwart stukje in. Die, die moet er hierin. Het gaat best dus makkelijk. Alle wielen zijn gedaan. Dan beginnen we met de auto daar de wielen in te zetten. Ik zie hier een wiel van de auto. Ik moet als het goed is. Zo in. En dan kan ik nu op één wiel rijden. Ik ga eerst de twee voorste wielen doen. Om te kijken of dat goed is. Nou, is heel goed. Het wel even doorduwen, want anders schiet het er los. Hier is het autootje en alle wieltjes zitten er goed op, dus als het goed is, kan hij nu heel goed rijden. Gaan we even kijken wat de auto nog meer nodig heeft. Parabalk heet dat volgens mij. Dan moet die hier opgeklikt worden. Dan moet de bovenkant. Van de auto erop. Dat is dit ding. Je kan hem ook zonder dak laten rijden. Maar dit ziet er natuurlijk een stukje manier uit. dan de achterkant. Moet. Ik weet niet waarvoor dat is. Oh, dat is een trekhaak voor de trailer. Daar is die. Die moeten we in. Hier zit een haartje. Daar moeten we het in doen. Nou, we zitten erin. Dan kan hier de trailer volgens mij aan, zo. Kan de trailer. Aan. Dan is de auto klaar. Hier doen we. Het, gaan we verder met de trailer? Dan gaan we eerst de wielen inzetten. Alle wielen zitten erop. Dan moeten we de stickers gaan plakken. Het laatste kentekenplaatje moet erop. Dan moeten de lichten erop. Ik zal er eerst even eentje voordoen. Zo, moeten hier. Dan moet hier het andere licht. Dan naar de volgende bladzijde. Moet de van de trailer, dan moet de bovenkant van de trailer erop. Nou, dan moet het wiel erop. Nou, als je een trailer ziet, dan kan je die. Er zit een penaal op en dan kan je draaien, draaien, draaien. En dan dit erop. Zo, de trailer. Nou, oh, het wiel kan er niet helemaal bij. Tadaa! lijkt daar lijkt ie. Dan moeten we een boompje in elkaar zetten. Ik heb weer een stukje boom, ik heb weer een stukje boom. We moeten hier in elkaar. Oh, dit stukje boom moet hier aan. Nu is de boom nog een beetje kaal. Dan gaan we eerst hem op een stukje grond zetten. Zonder grond kan een boom niet groeien. Het is geen herfst. Nou, het is geen winter. Dus er komen plaatjes aan de boven. Oeh, voor alles is een speciale plaats. Deze moet hier. Daar. Die moet, even kijken, die hier zit, dan moet deze hier. En dan het laatste, die moet er bovenop. Dus dit de boom. En dan gaan we verder met het paardje. Het paardje is uh, nu grasjes aan het eten. Of uh, hij springt er overheen over het gras. We gaan hem eerst even opzadelen tot natuurlijk het baasje er wel op kan rijden. Nou, dat opzadelen doen we zo wel. Hij heeft nu nog zijn dekentje op, en is voor zichzelf aan het springen. Zullen we nu maar even de boom gaan oppimpen? Want daar horen we natuurlijk wel wat vogeltjes op. Tweetweet! Tweet. Ik hoor zo. Er zitten vogeltjes op de boom. Dan gaan we weer naar het stalletje toe. Dan hebben we hier iets om uit te eten. Kijk heel even op de verpakking waar die hoort. Die hoort u. Hier. En daar doen we ze eten in. We hebben hier een meschap. Weer een zweetje. En een zweetborstel. Hier ook een pezen met een schep. Allemaal kleine dingetjes. Ik heb ook een poetskistje. Daar doen we. Nee, dat is een poepschip. Dan doen we het poetsbelletje in. En dan als het goed is. Oh ja, hier. Poetskist, Het paardje staat in de wijte razen. Ik nog een emmertje met, waar ik eten kan. Dan gaan we hier gaan we met de mevrouwen zitten. Zo, op een bankje, terwijl we kijken naar het paardje. Nou, ik vind het helemaal geweldig. Ik heb alles even leuk neergezet en ik ga voor jullie even ermee spelen, want ik vind het ook hartstikke leuk. Nou, als eerst Kom, komen natuurlijk de mevrouwen aan. ...in de auto. Ga ik ze even inzetten. Dus de morouwen komen aangereden. Hé, hey, wat spaar in de stal! We gaan eens even verder naar de parkeerplaats. Verperen ze. En stappen ze uit. ligt het op een bankje en eierenpoes, ook oh, poesje wel. Dan, uh, dan Gaan ze naar zij, want dat is het eigen van dit paardje. Die loopt weer naar de auto toe. Die pakt totaal door het hoofdstel en haar cap. De poetskist staat al op de manege. Gaat ze weer, weer zitten. De vriendin bij kletsen. Dan gaat ze haar paardje ophalen. Dan pak ze haar hoofdstel. Ik ga vandaag rijden op mijn paard. Ik doe eerst je hoofdstel om. Doe je hoofd is omhoog. En viel zeg. Nee, joh. Nou, kijk. Zonder teugels is dit een halster. Halster. Neem ze mee naar de boom. Dan gaat ze hem lekker poetsen. Net het poetskistje. Nou, haal ze, ze eerst met de deken af. gaat ze. Paardje poetsen. Nou, ze dus dat heeft gedaan, die berg ze haar poetskist op. Dus deken weer om, want ze gaan vandaag op wedstrijd. Nou ja, en hebben wel gemest, dus dat moet ze even gaan opruimen. Gooi even in de emmer. Dan gaan we eerst even de auto inladen. Ze had de poetskist er al in gezet. Dan Neem je een mee. Dan neem je een zadel. Teugels. Cap mee. Deze zijn heel belangrijk. En dit is een twee trailer Dus. Aan die kant gaat dat er dan in. Die ook. De poes wilt ook mee. Ik neem hem er ook in en dan de bezem de bezen mee en het schepje. Gaat ga het paard inladen. Gaan ze erin zitten. dus de deur dicht. Dan gaan ze op weg naar de wedstrijd. Ze zijn aangekomen op de wedstrijd. Ze dus je even door de bak heen. Van hierheen gaan we naar de parkeerplaats. We gaan we een paardje uitladen. Zo kunnen ze het wedstrijd rijden. Maar nou ze zijn er. Gaan we opzadelen. Poetsen hebben we gedaan. Dus dan gaat het zadeltje op. Gaan de teugels eraan. Kepje. Kepje op, erop en klaar om naar de wedstrijd te gaan. Nou, vonden jullie deze video nou leuk? Doe dan vooral een duimpje omhoog en abonneer op ons kanaal. En tot de volgende keer!